Ik ben wel eerst begonnen met speed in plaats van coke, omdat speed goedkoper was. Maar ik weet wel nog dat toen ik dat net deed, dat ik echt dacht... ...holy shit, wat is het voor chemische rotzooi. Want zo smaakt het echt. Mijn eerste keer speed was ook tijdens drugslap en ik vond dat heel erg lekker. Ja, toen zijn we naar een soort van rave gegaan... ...en het enige wat ik weet was dat iedereen de hele tijd aan me vroeg, gaat het? gaat het? En ik zat zo, ja hoor. En in mijn hoofd was ik gewoon lekker aan het dansen. En ik zat zo, ja tuurlijk gaat het, maar hoezo? Maar blijkbaar was ik dus helemaal een soort van apathisch en uh, kon ik niet lachen en zat ik gewoon echt zo te dansen. De effectieve werkingsduur van speed is ongeveer 5 vijf tot zeven uur, dat je daadwerkelijk het effect voelt. De na-effecten kunnen zelfs langer duren. Dat zorgt ervoor dat je langer tijd niet kan slapen en daarmee bemoeilijk je het herstel van je lichaam. Met name omdat je gewoon wel Helemaal erbij bent. Je bent helemaal scherp. Eigenlijk verandert er niet zoveel. Maar je hebt wel even net dat lekkere gevoel dat je lekker in je vel zit. Je hebt voor je gevoel een super goede nachtrust gehad. Je hebt alle energie. Je hebt alle kennis paraat. Mijn eerste keer Speed was uh, ja, chill, want je kan echt... Nou, ja, je gaat als een raket, je denkt dat je heel de wereld aan kan. Je kan je huis van boven naar beneden helemaal schoonmaken... en dan van beneden naar boven weer. Het is gewoon... Uh, ja, Je gaat echt hard houden op. Alleen het is echt speel. Het is 10 euro, nou, dat is echt al genoeg natuurlijk. Speed uh, zorgt er eigenlijk voor dat er heel veel uh, noradrenaline vrijkomt... en dat je heel veel energie en vertrouwen geeft. Het zorgt er ook voor dat je hartslag en je bloeddruk uh, omhoog gaan. En de basisspanning van je spieren. En dat is waarom al die mensen zo strak kunnen kijken. Ja, gewoon dit. Dit. <laughs> gewoon echt, het is gewoon fucking goor. Het is gewoon echt fucking goor. En het brandt. Ja, het is niet lekker in je neus. Het is wel echt uh, goor om te snuiven. Ja, gewoon. Ik vind het altijd heel ranzig. Dus ik denk dat ik het gewoon zo doe. Uh, dat. Want je proeft het altijd ook helemaal in je keel. Ik vind het zo vies. Chemische troep eigenlijk. Speed. Echt Oh, Ik vind het altijd wel heel chemisch in mijn neus, doet het pijn is. Dus ik ga altijd mijn neus weer samen trekken. Misschien dat als enige. Speed snuiven of slikken is best wel een verschil. Als je iets snuift, dan werkt het al best wel snel. Echt Na een paar minuten begin je de eerste effecten te voelen. Terwijl als je iets slikt, dus als je speed bijvoorbeeld in een bommetje slikt... Het ...bommetje is dat, het in, dat je het in een voetje doet en dan inslikt... ...dan is het nog steeds wel dezelfde stof, maar je moet soms wel een uur wachten... ...voordat het helemaal verwerkt is en de speed bij je hersenen komt en effect heeft. Dus als je speed snuift, dan werkt het sneller, maar werkt het ook korter. Als je het slikt, komt dat wat langzamer op... Maar ...maar werkt het wel ook langer. Als ik bijvoorbeeld speed heb gebruikt op een feestje... ...dan um, ga ik echt een beetje strak staan. Dus dan knijp ik ook heel erg met mijn handen. Dat wordt dan een beetje een soort tik en dan, oh ja, en dan ga ik heel veel praten... ...en heel veel luisteren en dan voel ik me gewoon heel erg lekker. Ik denk wel dat ik gewoon uh, uh, net iets meer energie heb... ...en dat ik er uh, gewoon... Ik ben dan even 150 procent. Ja, als ik speed heb, ben ik gewoon niet lief te stoppen. Dan, dan kan ik gewoon twee dagen helemaal doorgaan. Ja, dus ik hoor van mijn vrienden dat ik gewoon. al mijn emoties zijn gewoon weg. En al mijn <lacht> levensvreugde en warmte is gewoon weg. En ik word gewoon echt een, een ijskonie. Wat je bij speedgebruik ziet, is dat mensen uh, te veel gebruiken. Daarmee heb je kans op oververhitting of te hoog hartslag of bloeddruk. Daarnaast zie je ook dat allemaal prikkels verdwijnen. Je voelt pijn niet meer, je voelt kou niet meer. En dat kan ook extra schadelijk zijn voor je lichaam. Als je namelijk doorgaat terwijl je bijvoorbeeld een verwonding hebt of een kneuzing of een breuk. Het, het gevoel van speed vind ik heel erg lekker, maar die kater is echt voor mij dramatisch. Ik kan niet slapen, ik lig de hele nacht wakker. Ik voel me best wel een beetje ellendig. Uh, en dat laat eigenlijk heel mooi zien dat het echt een soort uitbalanceren is hè, van je lichaam. Dus je voelt je eigenlijk even helemaal te gek. en ja. Daar tegenover staat dan wel het dal waar je invalt en dat is dan de kater. En die is niet mis. Nee, ja, ik vond het altijd leuk met uitgaan en zo. Dat was altijd chill, en dan kon je altijd naar een feestje... en dan pakte je daar nog die after om 7 uur s ochtends. En dat was altijd superleuk, alleen ja, daarnaast gewoon twee dagen niet slapen... en dat heb ik er gewoon niet voor over. En zeker niet nu, ik ben 28 jaar, dat kan ik echt niet meer aan. Lichamelijk en geestelijk ook niet. Ja, sweet is gewoon echt de enige reden dat ik zou kunnen bedenken... dat je met dat het chill is om te doen, is als je echt een nacht moet, do moet doorhalen. Um, ja, maar voor een feestje vind ik het echt veel te intens. Ook aan een middel zoals speed kun je wel verslaafd raken. En daarbij moet je vooral rekening houden dat het effect dat je zoveel meer energie hebt en niet moe wordt, dat kan ook een functie hebben. Maar het is wel heel riskant als je het om die reden gaat gebruiken. Dus dat kan betekenen dat je het gebruikt om langer door te studeren, langer door te werken... ...of als je moe bent en uitgeput, dat je denkt, van, nou, ik kan wel eh, juist die effecten gebruiken. Maar je komt in een visuele cirkel, je raakt alleen nog maar verder vermoeid en uitgeput... ...en dan krijg je weer zin om het te gebruiken. En als je eenmaal in die cirkel belandt, ja, dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk om die weer te doorbreken... ...en ook weer met speed gebruik te stoppen. Speed is een verboden middel dat op lijst 1 van de opiumwet staat. Dat betekent dat het een harddrug is. Het gebruik van Speed is niet strafbaar, maar het bezit van Speed wel. Dat betekent dat je dan dus vervolgd kan worden. Maar als je alleen een gebruikershoeveelheid bij je hebt, en dat is bij Speed 0,5 gram of minder... ...dan wordt de Speed alleen ingenomen, maar wordt je niet vervolgd en heeft het geen gevolgen voor je strafblad of je VOG.